de mooie blushes van Youngblood. Dit is de pressed mineral blush. Dit is een heel mooi kleurtje die ik ga aanbrengen op mijn wangen met het kwastje dat daarvoor bestemd is. Deze is heel mooi omdat hij naast een mooi kleurtje ook een mooie glans geeft. Het is eigenlijk zonde als je alleen foundation gebruikt. Want dan heeft je huid gewoon één egale tint. En om je huid dan wat op te halen en een gezonde, frisse gloed te creëren, kun je blush toevoegen. Dit doe je op de koontjes van de wangen. Dus dat is eigenlijk dit stukje. En dan kun je dan ook een klein beetje op je jukbeen naar je slapen toe aanbrengen. Nou, je ziet meteen... Dat het er een stuk frisser en stralender uitziet. Dat is precies wat een blush moet doen.